Dus vertel eens wat over jezelf. Uh, ik ben uh, mijn naam is Fred. Ik zit alweer uh, 18 jaar in dienst bij de politie. Elke ochtend vroeg op. En waar zijn we nu dan? En uh, nu zijn we in de CB18 volgens de, de. En waarom? Uh, ja, CB18 is uh, wat wij noemen een, uh, een mindere buurt, zeg maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ziet er allemaal onschuldigheid in het begin, maar. Uh, gelukkig heeft het systeem dat geeft duidelijk aan wanneer we in een buurt zitten die uh, gevaarlijker is. Goed, CB18, dames en heren. Ja, we kunnen even naar buiten gaan. Ja, oké. Okay. Jullie werken met een nieuw systeem, toch? Ja, wij werken met CAS, dus criminaliteit -anticipatie -systeem. dat is het Criminaliteitsanticipatiesysteem. Dat voorspelt criminaliteit. Hoe werkt dat? Goed. Hoe dan? Oh, het. Um... Ah, het werkt met, uh, met algoritmes, uh, patroon, uh, kansberekeningen natuurlijk en uh, ja, zeg maar. dat uh, staat dan hier op en dan uh, en hier zie je dan uh, 47 en nog een paar cijfers en die kun je dan in toetsen. Ja, zie je het al. Dat een van die patronen, zie je? Ja, dat is... Ja, ja. Heb je nog iets uh, verdachts zien? Nee. Ja, nee, nee. En waar zijn we nu dan? We zijn nu uh, in het groene vakje, dus B51 zeg maar, volgens het uh, ding. Komen we komen niet zo vaak, want ja, berekeningen hebben we eenmaal aangetoond dat het ook niet meer hoeft. Um, ja, we gaan natuurlijk veel liever controleren in de risicogebieden. Uh, om de veiligheid van onze burgers te waarborgen, ja, we moeten we veel efficiënter werken. Dat wil ook de hoofdinspecteur uh, natuurlijk. Dus uh, laten we snel teruggaan naar die wijken. Hoe vervangen?